welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag een mandje haken en we doen dit zonder een uh, ja, patroon ik uh, leid je er wel door ik heb haaknaald nummer 9 en een xxl bol van de action je maakt gewoon een lus kijk ik draai hem zo dit is het kort eindje ik pak twee vingers en ik draai de Lus zo En dan pak ik het korte eindje weer door die lus en dan die andere even die andere uh, draad en dan heb je een beginlus. Dan hou je het korte eindje aan je rechtse kant en de bol aan de linkerkant. En we beginnen met 5 lossen. dan sluiten we deze met een halve vaste, dus de draad om en je haalt hem door de eerste en je pakt de draad weer om en je haalt hem door de tweede, dat is een halve vaste dan doe je twee vaste steken in elke losse dus je steekt in, je pakt je draad door, pak je draad op en je haalt hem door en dan moeten we er dus twee in elke steek zetten en dan pak je de volgende steek moet je altijd even kijken waar je die hebt 1 2 1, en in dezelfde opening weer 1. Kijk, en nu zijn we bijna bij de laatste. Dus één, de volgende, en hier sluiten we de toer met een halve vaste. En dat betekent dat je dus um, ja de draad doorhaalt en in één keer pakt. Kijk, nu heb je al een rondje gaat er weer plat leggen en nu gaan we met de volgende toer doe je een losse en dan doe je weer in elke steek 2 dus we beginnen met deze en dan gaan we nog een keer 2 vaste in elke steek doen en dan weer twee, twee, een, twee. Nu gewoon helemaal doorhaken en dan pakken we elke keer twee steken in elke steek totdat we hier weer bij het beginnetje zijn. En je ligt hem ook af en toe plat, hè? dat je gewoon ziet van is mijn bodem van het mandje mooi. Nou, deze toesluit je. steken en je draad gewoon door twee in één keer, zo dan gaan we nog een rondje gaan we weer uh, twee steken in elke steek zetten dus je zet een losse en dan zetten we daar weer een steek bij, dus dit is twee en deze toer pakken we ook weer twee steken in elke steek je ziet dat hij nu gaat golven dus de volgende toer gaan we op gevoel werken, dan gaan we niet meer twee steken in elke steek zetten, dan gaan we hem op gevoel en leg je hem elke keer plat, dus dan hoef je niet te tellen of of te meten ik heb begint te golven, dus we gaan de volgende toer pakken we er geen twee meer, maar dan gaan we het even op gevoel dat hij goed plat gaat liggen. Nu zijn we nog steeds bezig met de twee vaste in een steek. En nu zijn we bij het einde van de toer hij, uh, hij golft ontzettend maar dat maakt niet uit we zetten hem nu vast met een uh, halve vaste en dan gaan we een omhoog en nu gaan we een vaste in elke steek doen En dan gaat hij dadelijk meer recht liggen. Eén vaste in elke steek. En je hoeft niet te tellen, want je gaat het gewoon op gevoel doen. We gaan daarom nu deze toer alleen maar één vaste doen in elke steek. En dan gaan we hem plat neerleggen. even kijken waar het beginnetjes, ik uh, pak er even een marker bij, dus toch makkelijker dan kan je de eerste steek, kan het niet missen Kijk, hij begint al aan deze kant, ik zal het laten zien platter te worden dan aan deze kant omdat je hier natuurlijk die vorige toer hebben alles geminderd en we gaan nu gewoon in steek in elke steek zetten Dus we moeten deze toer nog afmaken. kijk je ziet dat ik af en toe hier gewoon aan mijn werkje trek om de opening goed zichtbaar te maken Hij krult nog flink. doe weer dicht met een halve vaste. Kijk, hij krult nog. Dus we gaan nu nog even verder met alleen een vaste in elke steek. je kan ook uh, dadelijk voor jezelf kijken als jij bezig bent als hij dan begint te krullen dan uh, als hij gaat golven dan maak je geen extra vaste en uh, het trekt het krom dan pak je wel een extra vaste dus ja dan moet je even voor jezelf kijken of je gaat golven of niet gaat golven. Kijk deze golf nog steeds en dan doe ik geen extra meer dringen in. Dus gewoon een in elke steek en dan gaan we dadelijk weer kijken hoe dat die ligt. en ik zie al ik heb net de marken eruit gehaald, maar dat maakt niet uit, je blijft gewoon, zie je, het begint al helemaal mooi te liggen hij wordt steeds echt platter dus in de gaten houden, twee vaste in en los als je denkt dat het nodig is dat uh, en als je gaat golven ja dan geen extra Vast, hè? Want dan gaat hij gewoon. Als je als je twee vaste in een uh, steek doet, dan kan hij gaan golven. En als je dat uh, als hij gaat trekken, zeg maar, dus eigenlijk meer in elkaar gaat trekken, dan moet je dus wel een extra vaste erbij doen. Dan moet je een beetje een gevoeletje in krijgen. en Dan kan je dit ook. golft nog maar ik wil een mandje maken dus moeten daar ook een beetje kijken dat we hem weer omhoog gaan werken en omhoog werken is eigenlijk weer minderen we gaan nog eventjes verder kijken of ik het begin nog kan vinden maar het maakt niet uit je blijft gewoon in de rondte nee ik heb al ergens, ja de steekmarkeerder eruit gehaald en we gaan gewoon verder maar het heeft al een beetje zo de gewenste lengte voor mij hoor het is al, uh, ik wil gewoon een klein mandje en dan uh, werk je een beetje die zijkant omhoog dus ik zit nu wel aan te denken om te gaan minderen ja, nu gaan we gewoon minderen en minderen is um, dat je dus eentje overslaat je slaat gewoon deze over en dan doe je zeg een stuk of zes vaste nou, we zullen met zes vaste beginnen 1 2 3 weer in elke steek 4 5 6, en dan sla ik er weer een over en dan ga ik er weer zes in elke steek 5, oh 5, 6, kijk en je ziet dan gaat het weer als een mandje omhoog en dan sla ik weer een over Als je weer zes vast hebt gedaan, dan sla je weer een steek over, en je doet weer twee, drie, vier, vijf, zes, en je slaat weer een 1 over. 1, twee, drie, vier, vijf, zes ja ik zei in het begin je hoeft niet te tellen maar ik ben toch iemand van uh, van het ritme hm. En je kan het ook gewoon op gevoel doen hoor je ziet het vanzelf hoor als je gaat golven of doen kijk je wil gewoon een mandje en dit wordt een mandje Zo. zo, begint het al, uh, ga je al omhoog werken even kijken waar ik er een over had geslagen, want nu heb ik even zitten praten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 overslaan, 1, 2, en dan weer nog 4, 3, 4, 5 en een losse, en een over, o oh, sorry, die losse is niet nodig, je gaat dus één overslaan, en weer zes vasten, een, twee, drie, vier, vijf, zes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en dan sla je er weer 1 over, en dan ga je weer 6. En dan gaan we naar 1, 2, 3. en nu ga je echt in de hoogte, kijk want je hebt nu door het om de zes minderen heb je er een rand aangemaakt. en nu ga je zeg maar de buitenrand erop zetten en nu haak je gewoon uh, je doet niet meer of minderen je haakt gewoon verder nu met elke steek een vaste Dan leg ik hem weer, toch weer even neer. En dan voel je even hoe dat hij zit. Ja, je kan nu gewoon de rand verder haken. Elke steek zet je een vaste. Nou, dan ga ik eventjes 10 minuten verder haken. En dan uh, kijk je hier het begin. Het is best wel een grote opening. Die trek ik wel even aan. Zo. ja dan zie ik jullie dadelijk terug nu zijn we weer een stukje verder met die zijkant dus uh, ik haal hem eventjes uh, de haaknaald eruit ik vind hem zelf al uh, hoog genoeg maar als jij uh, zegt van ik wil mijn mandje wil ik hoger. Ja, je haakt gewoon door. En daarna werk je dit af en de draad die stop je onder deze rand. Gewoon even links van voor en dan weer hierdoor en hierdoor. En dan werk je hem netjes af. Net als de begindraad, die werk je ook netjes af. Die trek je gewoon goed aan en dan doe je met de stopnaald aan de onderkant erdoor. Ja, ik vond het echt een schattig mandje en bij mij het is bijna pasen dus ik had al gedacht een paar eitjes erin en ik zou zeggen een fijne pasen alvast en lekker haken ik kan hem ik kan er overal van allerlei soorten dingetjes in doen ook je bolletjes wol als je zegt van ze komen door elkaar maak een leuk mandje en of je make-up spulletjes of een bak, bakje brood of ja het is maar net wat voor garen dat je hebt en wat een beetje erbij past dankjewel voor het kijken naar iedereen kan haken ik hoop dat je doet abonneren want abonneren is toch wel heel fijn voor uh, ja dat ik weer nieuwe dingen kan maken en uh, abonneerknop knop zit hieronder en uh, duimpje omhoog is ook leuk en ik zie je tot de volgende keer Dank je voor het kijken.